Misschien hebben je InDesign skills een bepaald plafond bereikt. Je vervalt in vertrouwde en niet zo efficiënte werkwijzes en je denkt misschien dit moet toch beter kunnen. Wel, dat is waarschijnlijk zo. Indesign Design zit boordevol mogelijkheden om alles sneller, slimmer en eleganter te kunnen oplossen. De typografische mogelijkheden bijvoorbeeld zijn enorm, um, maar ook Complexe tekstverwerking kan heel clever benaderd worden dankzij tekststijlen en nested styles, style mapping en primary text frames. Um, dit zijn de dingen die we je op deze tweedaagse opleiding kunnen aanreiken. Links en rechts hebben we ook nog een pak tips en tricks voor je over tabellen opmaken, zoeken en vervangen, scripts en druktechnische controle. Dus... Niet twijfelen en schrijf je nu in voor de InDesign Advanced opleiding.